dat je eigenlijk de rest dan op generate klikt. En dan komt de rest van de tekst komt er eigenlijk gewoon op te staan. Dat, dat schrijft het algoritme dan voor je af. En als je dan iets leuks vindt, dan kan je het houden. En als je het niet leuk vindt, dan doe je het gewoon weg. En dan kan je weer doorschrijven. Dus dan klik je weer op generate. En dan genereert je weer iets. Je kijkt hem aan met bloed doorlopen ogen. Als een man op het lichaam van een vrouw. <laughs> Dit is zo'n onervaren relatie. Het is zeker geen liefde. Maar hoe kon je dat zeggen? Want wat voor soort meisje ben jij? Ja, dit is perfect. Dat is echt te gek. Het is, gek. Ja, dat is, een dat is een jammer dat hij geen concept van man en vrouw heeft. Ik, ik had uren gedronken en ik dacht: wat een vrouw! Hoe ze naar me keek, hoe ze tegen zichzelf praat. Hoe Hoeveel ze van me hield, hoe ze van me hield. Ik vind dit prachtig. Ja? Ik wil dit erin, toch? Ze stond er nog steeds. Ik had geen, ze had geen idee waarom waarom ze naar me toe kwam. Maar ik wist dat het er voorbij was. Ze lag al op de grond. <lacht> maar op zich zou. Dit zou toch een compleet dit zou toch een comple, zou toch compleet kunnen zijn bij het refrein wat we net hadden. Dus dit is. Dit is een heel schoon. <lacht> maar je woorden, zijn zo groos. Ik voelde het nog niet helemaal. Ik vond het heel grappig. Ik ben geen dichter. Ja, ik vond het. Ik niet wat ik moet Ik vind het wel heel mooi of zo in het Oké. Okay. Zeker omdat je sorry wilt zeggen ofzo, maar nog niet weet hoe het moet ofzo. Ja. Dat je geen dichter bent of geen. Oh ja, want ik wil. Ja, dus je wil ik, excuses maken, maar je kan de woorden niet vinden, want je bent geen dichter. Ja, precies. <lacht> Jezus. Maar zullen we nog wat meer teksten genereren? Of, of, of je ja, ja. het is nog wel ja. lekker ja. om wat te de dichter? Ik ga het geen sorry zeggen. Ik dans de hele avond. Tranen op de dansvloer. Ik dans de hele nacht. Ik drink mijn laatste biertje en dan ga ik weer vroeg naar bed. Er zijn geen woorden meer om uit te leggen. Het is stil in huis en ik weet dat je er zult zijn. Nog steeds erg verdrietig dat ik je kwijt ben. Maar hoe ging het zo mis? Hoe was ik zo lief? Toen ik ja zei, duizend tranen zullen me nu niet helpen. Dat is wel mooi. Ja. We noemen ons nummer duizend tranen. Mm. Duizend tranen? Ja.